Hoi, mijn naam is Marike Goedegeburen van NT2 Spraak. Op 15 januari gaan we het NT2 Spraak College lanceren. Een online platform voor uitspraaktraining. Dat doen we met de uitdaging. Dat is een tiendaagse cursus voor het leren uitspreken van de ui. Wist je dat de u ook een onderdeel is van de ui? Daarom krijg je een mini-cursus voor de U van mijn cadeau. Ga naar de website hierboven en dan kun je zo lang en zo vaak oefenen als je maar wilt. Vanaf nu!